Elke zomer verschijnen er stevast nieuwsberichten over onverantwoordelijke leidingsploegen op kamp. Wij gingen een kijkje nemen bij Giro Leefdaal, die ons tonen hoe het anders kan. Wij vinden het vooral heel belangrijk om die verantwoordelijkheid ook te tonen aan anderen. En uh, dat doen wij door dat er altijd uh, beschikbaarheid is om um, bij noodgevallen toch de auto te kunnen gebruiken. Uh, daarvoor uh, stellen wij dan een bob aan, uh, zodat er toch bij ongevallen een zekerheid is dat we weg kunnen gaan met de auto en dat er naar het ziekenhuis kan gegaan worden. Om ze niet te laten verdrinken, hebben we ze toch reddingsvestjes gegeven wanneer ze moeten gaan wassen, want met dat water, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. En ja, ook, we fouilleren ze vooraleer dat ze de eetzaal binnengaan, want als ze missen of zo meenemen, elkaar binnen het steken. Oké, okay, jij eens goed. Gaan we door. Oh mama! Kom eruit, kom er we hebben een paar bomaanvallen. We hebben ook al hen geleerd hoe ze daarop moeten reageren. En zo zie je maar: een veilige kampomgeving is perfect mogelijk.